Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Koedlife.nl, Scheveningen Nieuws en Wielo Onderhoudsbedrijf. Hey, welkom. Weer een nieuwe vlog, lang geleden, maar we gaan weer een museumreview doen. En waar gaan we vandaag heen? Dat zie je zo. HAAA! We zijn al. Joost! Wat heb je? Joka zakje. Dat weet ik heb haar kwastum deem op. Meneer Romein, kom. Luister naar nou, die mevrouw. Ja! Ja, het was een olof. Ze hebben niet zoveel aan met haar kwastum spelen, dat is te schil. Ja, anders dan die Grieken. Die gingen wel in het blootje, maar dat doen ze hier niet hoor. Hey, jij lukte! er! Sorry, We gaan klappen, hè. En dan ga je het buigen doen. Ga klappen. Een applausje geven. Ja, dat moet ik het eens doen. <lacht> ga klappen. We gaan naar de Preda's toe. Nou, we zijn dus in het Archeon, eigenlijk meer een themapark dan een museum, maar ze noemen het hier een museum. En we gaan vandaag hier een review doen en kijken hoe aantrekkelijk dit park is voor kinderen in de leeftijdsgroep van Brian en Berber natuurlijk. ga maar erin kijken. Ga maar kijken, kijk. Ga erin. Gaan we samen. Gaan we samen kijken. Gaan we samen. Wauw. Dat is mooi. Ja. Ja. Vuurplaats. Zo, zoals Ruben Koet zou zeggen, het speelterrein voor vandaag, zeggen wij, het leerterrein voor vandaag. Kom Ryan, gaan we kijken. Kom. Ga je. Ja, dat. Aangebeld, papa! Hey. Zo, even de lens van de vocht Ja, want het is uh, er buiten. nog buiten. Ja, we zijn dus in het Archeon. En momenteel lopen wij uh, even droog in de Romeinse tijd. En uh, onze tijd, natuurlijk, de familie Romeinse tijd we midden in mijn stad, goed. Ik maar alleen af waar Shanta woont. Voorzichtig! Ben je daarheen? Mijn mama is de andere kant op. Thank <laughs> you. Langtuintje, tuintje. TBS-instelling uh... <laughs> levenslang <is> tuintje. <laughs> zeg nou, papa toch, foei. Hey! Geven. Kom, jij eens bij papa? We gaan een cijfer geven. Kom maar. In ieder geval het Archeon in Al van de Rijn. Een heel mooi museumpark. En, uh, eigenlijk kan je het meer een themapark noemen. Uh, want er wordt zoveel gedaan voor de bezoekers. En uh, je beleeft het eigenlijk alsof je in die tijd uh, rondloopt. Ik ga het gewoon een uh, 9 plus geven. Zoals. Uh, nou maar, ik je ook nog hakballen zeggen. Die hebben ze hier namelijk binnen in het klooster. Maar die gaan we niet eten. Wij gaan zo naar het uh, 20ste eeuw toe. toe. 21ste eeuw Dan gaan we lekker naar huis, want papa is nog een beetje grieperig. Maar ik heb het wel een uh, 9 plus gegeven. Wat geef jij Park? Ik? Ja? Wat er nu aankomt? Gewoon een dikke tien, hè? Een dikke tien? Ja, ja, eigenlijk moet ik ook tot mijn keuze terugkomen. Want het is, en blijft hier een prachtig park. Dit bedoelde wat mama zei van wat er nu aankomt. De familie Romein wordt mede mogelijk gemaakt door Wilo Onderhoudsbedrijf.